De luchtvaart heeft regelmatig last van slechte weersomstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan storm, regen, sneeuw of een dichte mist. Bij zulke omstandigheden is de kans groot dat vluchten worden geannuleerd op vertrek of aankomstluchthavens. Een vliegtuig is zo ontworpen dat het uiteenlopende lopende weersomstandigheden aan kan. Toch zijn er situaties waarbij de veiligheid in gevaar wordt gebracht. Slecht zicht-, windvlagen of gladde landingsbanen veroorzaken vaak vertragingen of annuleringen. De impact van slecht weer verschilt overigens per luchthaven. De ene luchthaven heeft bijvoorbeeld meer start- en landingsbanen voor verschillende windrichtingen en de andere luchthaven is beter in staat de banen sneeuw- en ijsvrij te houden. Slechte weersomstandigheden vallen volgens verordening 261-2004 onder buitengewone omstandigheden omdat luchtvaartmaatschappijen hier geen invloed op hebben. In dat geval heb je als passagier geen recht op een vergoeding voor het tijdsverlies. Je hebt wel recht op verzorging tijdens het wachten, een vervangende vlucht of teruggave van de ticketprijs in het geval van een annulering. Maar let op, het kan voorkomen dat een vlucht in de avond later vertrekt door een vertraging die ochtends vroeg plaatsvond vanwege mist luchtvaartmaatschappijen hebben vaak een strak vluchtschema, waardoor bij een ontregeling van het vluchtschema in de ochtend vervolgens vijf vluchten vertraagd vliegen. Dit heet een knock-on-vertraging, oftewel een domino-effect. De verordening geeft aan dat passagiers wel een aanmerking komen voor een vergoeding als een vlucht vertraagd is door een knock-on-vertraging. In andere woorden, als jouw vlucht is vertraagd door een eerdere vertraging die dag vanwege slecht weer heb je wel recht op een vergoeding voor het tijdsverlies. EUClaim helpt je bij het krijgen van een vergoeding voor je vertraging. Door ons unieke database weten wij vrijwel direct of je recht hebt op een vergoeding of niet. Check eenvoudig, snel en vrijblijvend, jouw vlucht op EUClaim.nl Volg ons op social media en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes van EUClaim.